Een hele goede zondag, bijna middag, vlog van de stofjes. Nou, zoals jullie uh, zien of uh, wat dan ook. Ik zit alleen met Juliana kleren, uh, ik heb geen hardlopen gedaan, ik heb geen fitness gedaan. Nee, we waren in Schrijfwindingen, oh nee, Den Haag, sorry. Den Haag, hadden we hadden een weekendje. Dus, uh, gisteren natuurlijk wel, uh, best wel wat gelopen. In Den Haag zelf. En uh, ja, we hadden gisteren perfect weer. We waren even aan het strand geweest, uh, daar heb ik uh, ook uh, wat beelden gemaakt. Die uh, zal ik uh, ook eventjes gaan monteren. Dus dit wordt weer eens een keer een montage video. Dus ja, het uh, was lekker. Goed weekendje, leuk weekendje geweest in Den Haag. Uh, ja, voor de rest, uh, het, het, het weer spreekt goed delen. Het is vandaag weer pet. Pet en wet. Maar goed, dus. Eh, ja, vandaag een sportvrij, tenminste qua eigen sportvrij weekend gehad. Ik had wel kleding meegenomen om te gaan sporten. Maar ja, uiteindelijk doe je dat dan toch niet. Is er is toch ook bijna 12 kilometer gelopen gewandeld, dus Scheveningen een beetje rondgewandeld op de pier. Natuurlijk de, de, de pier zelf op geweest, uh, ja, allerlei dingetjes gedaan, ja, winkeltjes bekeken. Door Den Haag gewandeld. Uh, uh, vanmorgen bij Totaal nog een aantal bijzondere auto's gezien. Ook dat zal ik even erin monteren, dus die komen er ook aan. En nou, voor de rest. Dat was gewoon leuk. Het is gewoon een leuk weekend. Leuk weekend. Nou, we hopen dat we vandaag een kleine, kleine afsluiting kunnen maken met, uh, met de wedstrijd tegen Meersen. Koploper. Uh, ja, toch wel uh, vermoedelijk de kampioen. zal, uh, zal uh, heel erg gek moeten lopen, willen niet geen kampioen worden. Uh, ja, uiteindelijk moeten wij ook nog zelf zorgen, dat het zou wel beter zijn als wij vandaag toch nog zouden winnen van, uh, van hun in verband met de positie voor de uh, plaatsing voor de na-competitie. Uh, dat heeft dan weer te maken van hoe hoog je eindigt uh, dat je dan tegen een uh, lager geclasseerde uh, uh, uh, Promovendus uh, uitkomt. Of een uh, leger uh, uh, Promovendus, want die gaat sowieso dan naar boven. Ja, eh, periode titelkandidaat van een lagere klasse waar je dan eh, tegen, tegen moet. Eh, of als je dus lager eindigt, dan is het precies andersom. Dan eh, ga je dus voetballen tegen een degredant, een mogelijke degredant van, een andere, van de derde divisie. Dus ja, daar kan nog het een en ander in liggen. Maar goed. Eh, daar, daarentegen is zo'n wedstrijd eigenlijk dan toch wel belangrijk, maar eigenlijk ook weer niet zo belangrijk. Maar goed, we zullen wel zien. Nou, um, ja, ik hou het dan ook nu kort, want door al die andere filmpjes wordt het dan toch nog een lange. En die moet ik een beetje gaan monteren, dus ik wil het vandaag kort houden. Ik dank in ieder geval voor het kijken naar de vlog. op de zondagmorgenpraat. De 102e! Ja, zo gaan we toch gewoon door. Ook met zo'n weekend probeer ik er toch iets van te maken. Nou, bij deze zou ik zeggen uh, bedankt wel voor het kijken. Even duimpje omhoog en even abonneren op dit kanaal. Jongens, kom. Doe nou eventjes. Vind ik leuk. Het staat de waardering. Nou, ja goed, Ik dus je van de waardering kunt uh, spreken van deze praten. Uh. Goed, zoals ik al zei, ik vind het gewoon leuk. Die jongens van het voetballen vragen ook wel eens wat uh, waarom doe je dat nou eigenlijk? Ja, omdat ik het gewoon leuk vind. Ik vind het gewoon leuk. Ja, wil je er iets mee, mee gaan doen? Wil je er iets mee verdienen? Ja. Uh, niet niet se. Maar ja, als, het, als het uiteindelijk zo'n hype zou worden, ja, ik zeg geen nee. Ik ja, wil natuurlijk niet dat ik, uh, ik zo'n kwaliteit als een, als een Enzo Knol heb of een Gio of uh, weet ik het wat. Maar ja, bij een bepaald aantal gaat het toch, uh, toch lopen. Dus uh, ja, weet je, en als je op die manier dan toch een beetje zakcentje bij zou kunnen verdienen of iets zou ik mee zou kunnen doen, ja waarom niet? Um, zij zijn er groot mee geworden, slapauweren. Ook wel zeggen ze maken wel, tenminste uh, Enzo die maakt wel echt gewoon leuke goede video's, goed in elkaar gezet. Uh, denkt ook helemaal over zijn eigen uh, dagindeling in zoverre na, wat hij gaat filmen. Hij heeft ook de, ik heb dat een keer gezien een soort uh, behind the scene achter iets wat hij dan doet. Als hij dan iets ziet uh, wat hij in een bepaalde manier uh, in de vlog wil hebben, dan geeft hij dat, nadat hij dat ingesproken heeft, geeft hij dat aan, aan de editor. Die dan weet van oké, okay, hier moet je dit doen, hier moet je dat doen. Dus hij heeft wel een hele grote hand in, in hoe dat het uh, er neergezet wordt. Uiteindelijk heeft de editor ook een vrije hand om bepaalde uh, items erin te doen. Dus uh, ja, goed. hij heeft een editor -in die dat allemaal doet. Ja, ik moet dat mezelf doen. Maar ook dat is leuk. Ook dat is, uh, kost tijd, kost energie, kost geduld. Soms moet je echt dingen gaan, uh, gaan zoeken, wil je, uh, uh, wil je dat op een bepaalde manier brengen met, met, je, met je beelden of met geluid. Dus uh, ja. Uh, dat heeft wel wat voet in hand. Maar ook oh, dat is leuk. Dan weet je uiteindelijk wel wat je hebt gedaan. En, uh, met dat programma waar ik mee werk daar leer je dan steeds meer dingen uh, te ontdekken. Waardoor je het weer leuker maakt. Of waardoor je denkt van hey, als ik dat zo en zo doe, dan, uh, dan komt het allemaal net beter uit. Of ik kan uh, plaatjes inzetten. Of een, een klein scherpje afbeelding in, in de hoek plaats ofzo. Dat zijn allemaal van die dingen die, die dat kunnen met dat, uh, met dat programma. Ja, uh, zover ben ik dan nog niet. Maar dat komt. Tutorials kijken en uh, monteren. Dus ja. Dat dus. Nou, daarover gepraat, of daarover gesproken. Uh, ik ga nu toch echt uh, eindigen. Dus nogmaals, even een duim omhoog, even abonneren op het kanaal. En dan uh, zie je volgende week zondag weer. Of tenminste na zondag, want het wordt natuurlijk maandag, maar ik neem het op zondag op. En dan uh, kijken we daarna weer. Dus ik zou zeggen tot de volgende keer. En uh, top je op. Zo met de korte show. Sure.